kunnen zich zowel als deeltjes als als golven gedragen. Maar bij een golfverschijnsel is er ook altijd iets dat golft. Bij golven in de zee is dat bijvoorbeeld het water en bij geluidsgolven is dat de lucht. Zelfs bij licht is dat wat golft het medium nog wel duidelijk aan te geven. Het elektromagnetisch veld golft namelijk. Vandaar dat licht uit elektromagnetische golven bestaat. Maar bij andere kwanten, bijvoorbeeld elektronen, is het niet helemaal duidelijk wat er nu precies golft. Wat het medium is. Een aanwijzing wordt gegeven door het dubbelspleet-experiment. Als je het interferentiepatroon van bijvoorbeeld een bundel licht bekijkt, zie je banden waar veel fotonen terechtkomen en banden waar weinig fotonen terechtkomen. Je zou de intensiteit van de fotonen dus kunnen weergeven in de grafiek als een aantal bergen. Deze bergen hebben wel wat weg van het kwadraat van een sinusfunctie. Je noemt ze de waarschijnlijkheidsverdeling. Ze geven namelijk weer waar het het waarschijnlijkst is dat de fotonen terechtkomen. Op de toppen van de bergen is dat het waarschijnlijkst, vandaar dat de intensiteit er ook het hoogst is in het interferentiepatroon. Deze aanwijzing wordt pas echt nuttig als je weet dat de intensiteit van licht evenredig is met het kwadraat van de amplitude van de lichtgolf. Oftewel omgekeerd, de wortel van de waarschijnlijkheidsverdeling is evenredig met de amplitude van de golffunctie. Aangezien elektronen een vergelijkbaar interferentiepatroon vertonen bij het dubbelspleet-experiment, geldt voor deze kwanten hetzelfde. Bij elektronen golft als het ware de wortel van de waarschijnlijkheidsverdeling. Het kwadraat van de amplitude van deze golffunctie geeft de waarschijnlijkheidsverdeling van de locatie van het kwant aan. Deze waarschijnlijkheidsverdeling bestaat alleen als de positie van het kwant niet gemeten wordt. Die waarschijnlijkheidsverdeling kan zich over een vrij grote, macroscopische afstand uitstrekken en kan ook dingen over die hele afstand beïnvloeden. Het kwant kan dus, als het ware, op meerdere plekken tegelijk zijn. Hierdoor kan een kwant tegelijk door twee spleten gaan en met zichzelf interfereren. Maar, zodra je de locatie van het kwant gaat meten, stort de golffunctie als het ware in tot een heel smalle golffunctie. Je weet immers na de meting vrij precies waar het kwant zich bevindt. Het kwant gaat zich dus als een deeltje gedragen, dat maar op één plek tegelijk kan zijn, en niet meer als een golf die met zichzelf kan interfereren. Hoewel het kwant zich als deeltje gedraagt bij een meting, is het onmogelijk om de locatie van het kwant oneindig nauwkeurig te bepalen. Dit heeft te maken met de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Stel je voor, je wil de snelheid van een auto in punt P bepalen. Hiervoor gebruik je twee lichtsensoren, die elk op een even grote, bekende afstand van het punt P staan. Met deze lichtsensoren kan je meten op welk tijdstip de auto langs rijdt, en hiermee kan je de snelheid van de auto bepalen. Maar de positie van de auto bepaal je doordat er fotonen van de auto weerkaatsen die de lichtsensoren meten. Omdat een auto behoorlijk groot en zwaar is, beïnvloedt dit de uitkomst van de meting een verwaarloosbare hoeveelheid. In theorie zou je dus de snelheid van de auto oneindig nauwkeurig kunnen meten. Maar wat gebeurt er als je de auto vervangt voor een elektron? Elektronen zijn heel klein, dus heb je elektromagnetische golven met een heel korte golflengte nodig. Deze golven hebben echter één heel groot nadeel. Ze hebben een vrij grote impuls, die ze helemaal of gedeeltelijk doorgeven aan het elektron. Hierdoor verandert de impuls... En dus ook de snelheid van het elektron. Je weet dus niet meer precies wat de impuls is van dat elektron. Deze is onzeker geworden. Doordat de impuls van het foton h gedeeld door lambda is, wordt de onbepaaldheid van de impuls van het elektron ook ongeveer h gedeeld door lambda. Je kan er wel voor kiezen om te meten met elektromagnetische golven met een grotere golflengte, die een veel kleinere impuls hebben maar dan kan je de plaats van het elektron weer onnauwkeuriger meten. Deze onnauwkeurigheid is ongeveer gelijk aan de golflengte van de golven die je gebruikt om te meten. Dus delta x, de onzekerheid in de plaats, is ongeveer lambda. De lambda kan je in de impulsformule invullen en uiteindelijk krijg je de formule delta h keer delta p is ongeveer h. Je kan dus nooit de snelheid van het elektron oneindig nauwkeurig berekenen, omdat je zijn impuls en positie nooit tegelijk oneindig nauwkeurig kan bepalen. Dit komt doordat je kwanten met een golffunctie beschrijft. Heisenberg wist in 1927 de onbepaaldheidsrelatie nauwkeuriger af te leiden, namelijk delta h keer delta p is groter of gelijk aan h gedeeld door 4pi. Bij de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg horen nog een aantal belangrijke opmerkingen. De onbepaaldheidsrelatie geldt niet alleen voor kwanten die massa hebben, zoals elektronen uit het voorbeeld, hij geldt voor alle kwanten, ook fotonen. De onbepaaldheden worden niet veroorzaakt door onnauwkeurige meetapparatuur. Zelfs als je een perfect meetapparaat hebt, zal je een onnauwkeurigheid meten. Het is zelfs zo dat de impuls en positie in werkelijkheid onnauwkeurig zijn. De elektronen hebben zelf ook geen idee waar ze zijn, laat staan dat een meetapparaat dat kan bepalen. Als laatste is de delta een soort spreidingsmaat. Je kan het zien als het verschil tussen de laagst mogelijke waarde van x of p en de hoogst mogelijke waarde. Delta x en delta p zijn afhankelijk van de golffunctie van het kwant. Een ander gevolg van het schrijven van kwanten als golffuncties en van de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg is dat we de toekomst niet meer kunnen voorspellen. Met gewone natuurkunde kan dat namelijk wel. Als je een baksteen van een kilo van een 35 meter hoge flat laat vallen, zal de baksteen met 9,81 meter per seconde kwadraat versnellen. Deze baksteen zal met een snelheid van 26,2 meter per seconde op de grond terechtkomen. Als je de baksteen nog een keer naar beneden laat vallen, zal er exact hetzelfde gebeuren. Je kan het gedrag van de baksteen dus exact voorspellen. Je kan het ook veel groter maken dan alleen een experiment met een baksteen. Als je alle grootheden van alle deeltjes zou weten, zou je in theorie de toekomst uit kunnen rekenen. In de praktijk is dat natuurlijk niet mogelijk. Er zijn veel te veel deeltjes en grootheden om een berekening van het hele universum te maken. Maar in theorie zou het moeten kunnen. Hierin verschilt de kwantummechanica, de elektronen en fotonen, totaal van de klassieke natuurkunde, de flats en de bakstenen. Aangezien de golffuncties van kwanta met waarschijnlijkheidsverdelingen samenhangen, Weet je dus nooit precies waar een kwant terecht gaat komen als je bijvoorbeeld dubbel spleet experimenten uitvoert. Als je twee keer een elektron door een dubbele spleet stuurt, zal die zeer waarschijnlijk twee keer op een andere plek terechtkomen. Ook al weet je precies de snelheid, de massa en de afmetingen van de opstelling, je kan niet exact voorspellen waar het elektron terecht zal komen. Dit was wel mogelijk met de baksteen en de flat. Het idee dat je de toekomst zou kunnen voorspellen als je van alle deeltjes in het universum alle grootheden zou weten, heet het determinisme. Dit idee is niet juist. Het is namelijk niet mogelijk om alle grootheden van een deeltje tegelijk oneindig nauwkeurig te bepalen. Door de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg kan je bijvoorbeeld al nooit tegelijk de plaats en impuls van een deeltje bepalen. Hierdoor is het niet mogelijk om de toekomst uit te rekenen. In plaats daarvan gaan we er tegenwoordig vanuit dat de Kopenhaagse interpretatie correct is. Deze interpretatie gaat ervan uit dat de uitkomsten van experimenten door zuivere kansen worden bepaald. De plaats waar een elektron terechtkomt als het door een dubbele spleet is gegaan, wordt bijvoorbeeld bepaald door een waarschijnlijkheidsverdeling. Deze interpretatie zorgt er alleen voor flink wat weerstand bij wetenschappers. Einstein geloofde er bijvoorbeeld niet in en in beroemde uitspraak van hem is dan ook God dobbelt niet. Hij geloofde niet dat de uitkomsten van natuurkundige experimenten door toeval worden bepaald. Dit is dus wel het geval. De reden dat wij normaal niets van de Kopenhaagse interpretatie merken en in plaats daarvan in een wereld leven die deterministisch lijkt te zijn, is dat wij de gemiddelde zien van een enorme hoeveelheid deeltjes. Als we teruggaan naar de baksteen in de flat, kunnen we de baksteen zien als een hele grote hoeveelheid moleculen. Als je de baksteen loslaat is er een kans dat alle moleculen zich ineens een stukje hoger bevinden als toen je de baksteen nog vast had? Er is dus een kans dat de baksteen een stukje omhoog vliegt. Omdat daarvoor alle moleculen zich tegelijk ineens een stukje omhoog moeten bewegen, is de kans zo klein dat dit gebeurt dat in de praktijk het resultaat van dit experiment altijd hetzelfde zal zijn. De baksteen zal gewoon naar beneden vallen. Dus, samengevat. Kwanten geef je weer als golffuncties. Waarschijnlijkheidsverdelingen zijn het kwadraat van deze golffuncties. Quanten hebben nooit tegelijk oneindig nauwkeurige plaats en impuls. Hierdoor kan je de toekomst niet uitrekenen en is het universum niet deterministisch. De tegenhanger van het determinisme is de Kopenhaagse interpretatie, die ervan uitgaat dat de uitkomsten van experimenten door zuivere kansen worden bepaald.